Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Nora Lee en vandaag ga ik een super leuke bestelling inpakken. Maar voordat we gaan beginnen, vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Wat ik vandaag ga doen is een bestelling inpakken. Ze heeft namelijk dit heel schattige armbandje besteld. Mijn oogje erin. En dan een heel leuk telefoonkortje. Ik kreeg ook vele vragen hoe je dit telefoonkortje aan je telefoon beve uh, bevestigt. Maar dat zal ik zelf eens laten zien. Of ik bedoel, dat zal ik in een volgende video laten zien. Hier in beeld komt trouwens een betere foto. Zodat jullie zien wat ze precies besteld heeft. Dus, dat is dat. Dan neem ik als eerste mijn inpakzakje, Die zijn zelf gemaakt. Ik moet er binnenkort eens dus een nieuwe maken. En ik ging ook een video maken van hoe je ze maakt. Want daar kwam ook veel vragen naar. Veel vragen naar. Sorry dat ik soms een beetje over mijn woorden struikel. Oh. Dus ik neem dit... Zakje. Dan doe ik mijn kaartje erin. Echt heel leuk. Een positief kaartje zoals je veel dat weten. En dan doe ik ook al het confetti in. En deze confetti matcht heel erg met het zakje. Dat is roze met een beetje blauwachtig. Dus daar gaat er ook in. En als laatste ga ik twee sieraadjes erin. Of ja, het armbandje en het telefoonkortje. Zo, voilà. Ik moet zorgen dat het niet te veel verdraait zit. Zo. Ik ga dat zo dubbel voor. Zo, voilà. En dan ga ik het gewoon dicht plakken met een leuke sticker. zie Ziezo, dan doe ik een sticker uit in mijn stickerdoos. Ik moet eigenlijk al superveel sticker rollen in, maar ik wil nog meer sticker rollen. Want ik hou er echt zoveel van. Ik denk dat ik een tankje sticker ga opplakken. Namelijk deze blauwe tankje sticker. Die mag er alvast op. En dan plak ik ook nog een gouden hartje sticker op. Die is heel schattig. Kijk hoe schattig dat er uitziet. Oeps. Dat was mijn tablet. Die even uit mijn bed viel. Maar even serieus. Kijk hoe cute dit is. Dan was dit alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort terug. Doei.